Hé hey, Roosje, hé hey, Roosje. Hé hey, Joyce, kom maar Joyce. Kijk eens Roosje. Ho, Roosje. Hé hey, Joyce! kom maar Joyce. Water genoeg, Joyce. Het wit helemaal eens weg. Ho, Joyce. Hé hey, Roosje. Kijk eens Roosje. Kom maar. Hé hey Annabel. Kom, houtjous. Oh, die andere twee zijn in de container. Met een dikke steen. Kom, Oh Jos, kom, maar, maar Hé, hey, Hey Joyce, oh Joyce. ik laat dit stukje liggen. Kijk, dan ga ik even naar binnen. Met het zon is het zonnig. Ik hoor ze al eten. snoepen. Het is wel super modderig. Hé hey, Annabel, hé hey, Joyce, hé hey, Roosje. Hé hey, Roosje. Hé, hey, Blackjack, Kijk eens, Blackjack. Kijk eens, Blackjack. Oh, Blackjack. Jack. De liksteen wordt toch niet gebruikt. Hé, hey, Randabel. Hé, hey, Blackjack! Hé, hey, Roosje! Oh, Roosje! Kijk eens, Roosje! Deze is voor Joyce! Kijk eens, Joyce! Ho, Joyce! Ho, Joyce! Deze mag je ook, Joyce! Niet laten vallen, Joyce! Hé, hey, Roosje! Hé, hey, Annabel! Hé, hey, Blackjack! Goed zo, Blackjack! Heer de bel. Hey, de Blackjack. Oh, de bel, die gaat waarschijnlijk van de liksteen likken. Nee, nog niet. Maar dat gaan ze later wel doen. Kom maar, Joyce. Oh, Joyce, ik heb geen wortels dus meer, Joyce. Ik moet even van jaszak wisselen. Hé, hey, Roosje. Hé, hey, Roosje. Hé, Joyce. ho Joyce. Ja, ik kan het niet missen of zo. Hoi, oh, Joyce.